De zaak gaat over de verplaatsing van een varkenshouder. Die kon voor deze verplaatsing een subsidie krijgen van de provincie. Die subsidie zag onder meer op de waarde van de stallen die niet meer gebruikt zouden worden vanwege die verplaatsing. De subsidie is in dit geval vormgegeven door een subsidieregeling die bepaalde waarvoor subsidie werd gegeven en hoe die werd bepaald. Een subsidiebeschikking en een koopovereenkomst op grond waarvan de provincie de stallen kocht van de varkenshouder. In de subsidieregeling was vastgelegd hoe de koopprijs voor de stallen werd bepaald. De subsidieregeling bevatte ook een model koopovereenkomst. Een aspect van de regeling was dat als de verplaatsing na een bepaalde datum zou plaatsvinden, de koopprijs zou worden verminderd. In de considerans bij de koopovereenkomst tussen partijen was verder vastgelegd dat die was aangegaan in het kader van de subsidieregeling. Vanwege vertraging bij de realisatie van de nieuwe locatie lukte het de varkenshouder echter niet om tijdig te verplaatsen. Vanwege de latere verplaatsing heeft de provincie de subsidie in de vorm van de koopprijs voor de stallen lager vastgesteld. Daartegen komt de varkenshouder op bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij krijgt daar echter geen gelijk. De afdeling beslist dat de lagere vaststelling geoorloofd is. Vervolgens wendt hij zich tot de burgerlijke rechter en betoogt dat de provincie in de nakoming van de koopovereenkomst tekort schiet, omdat de oorspronkelijk overeengekomen koopprijs niet geheel is betaald. De provincie had de subsidie immers verminderd en daarom was de koopprijs lager. Het Hof gaf de varkenshouder gelijk en besliste dat de oorspronkelijk overeengekomen koopprijs moest worden voldaan omdat de koopovereenkomst weliswaar een subsidie-uitvoeringsovereenkomst was, maar de varkenshouder niet had hoeven vermoeden dat die koopprijs zou worden verminderd bij latere verplaatsing. De Hoge Raad vernietigt deze beslissing. Indien een subsidie in de vorm van een koopprijs wordt verstrekt, kan er volgens hem in een uitvoeringsovereenkomst geen andere koopprijs worden overeengekomen dan uit de subsidieregeling voortvloeit. Er zou dan sprake zijn van een ongeoorloofde beschikking vervangende overeenkomst. Voor zover de overeenkomst afwijkt van de subsidiebeschikking, kan daarvan dus geen nakoming worden gevorderd. Deze uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin hij voor een anderssoortige overeenkomst tot dezelfde conclusie kwam.